Vrouw wilt u ja. Oh nee, zo kan je niet. Gewoon kikken proppen nog wel. Gas. Wat? Moet verd... ik die deur? Running for the huts! Running for the Ja. Je moet je kind maar naar deze school laten, joh. Als zeg als ze ouders hebben. Moet ik dit eigenlijk wel eigenlijk wel doen. Ik denk dat je moet dit. Goh, dat ding dat wiebelt ook. Eh uh, die is. Nee, die is stom. Het is net als de twin chefs. Mevrouw vrouw wil die weg, ja. Oh nee, zo kan je niet. Goed kerkensloop proppen nog wel. Graas. Hoe zit die deur? Dan gaat ze. Ja, oké. Okay. Eh, ah, pak me maar. Moeten we daar dan? Wacht. Ik ga deze misschien open, wat lawaai maakt en dan gaat ze daarheen. heen. ze, gaat toch niet zo open? Godverdomme. Oh, ze zien me niet! Ze kan me niet pakken! Te doen. Ja, we hebben al zo'n Please. Hier zijn we als goed klaar met de mevrouw. Oh nee, dan komt bij de dokter. Please help me. Nee wacht. Praat niet, praat niet. Ga lopen! Met dat worstje. Oet, wow, agressie. ach, Ja, ik ben opgegeten door haar oh. oog. Ah, ja, ik ben weer zo iemand die denkt dat ik kan uh, lopen praten. Medical Oh, moeten we nog langer? Oké. Oh, oh wacht, wow. moet ik deze aanpakken? Hoe dan? Hoe dan? Hoe dan? Hoe dan? Hoe dan? John, on, hold on, hold on, I'm loose! Hey! It's What Okay. Okay. Vertrouwen. Ik zeg nog goed kijken of er geen. Ja, hier komen weer die kinderen. Hè? Ja, ik zie daar wel boven eentje. Hallo. Huts! Huts! Op die bakkers. Ik zie. Dit is als goed ergens een trap. Zo schrik me rot. Ja, wat zeg je? Hey, kaksoi kak. was ik nu nog weer helemaal opnieuw. Oh, gelukkig op dit stuk. Te zijn. <laughs> kijk deze kan je nog wel maar ze wacht je af nou kom maar nou kom dan jeet. hallo ik krijg je van het uh. Zie die anderen Ja hallo Ik zag Waarom hang Wat jullie allemaal iemand toch te vinden, jullie leuk! Huts! wacht. Waarom jullie allemaal tomp? Oh, oh de seks! Oh. Hallo, Sliks. wij je de volgende aflevering kwijt. Waarom was je het kwijt? Omdat ze. Oh, Raak ik seks ook? Raak ik seks ook altijd kwijt? Ja, ze hebben je flink bezandeld. En ja, nu ga je zeker weer hartstikke fitty lopen. Ja, kijk dan. Nu los weer helemaal fitty. Die zeggen we dat we klaar zijn met de... Ah, oh, kom even. Oh, wat een liedje, jong. Zijn we klaar met de teacher? Ik denk dat we klaar zijn met de teacher. Zijn we klaar? Oh, die muziek vind ik zo mooi Leuk dat je er bent mag. Dat is zo schrik. Kan je niet even zijn geven dat de godverdomme? Wacht. Hé, hey, je bent wel sterk. Hoe sterk ben je wel in dit molo? nu alweer kwijt raken we hebben hier net zes. wacht het is gebroken we <tie> zullen vergeten het touw is natuurlijk gebroken Ah, moet je nu alweer koop. Oh, kan je ook nooit een keer. Oh, sh... Huh? Oh, wacht, ja, wacht. Seks moet daar gaan. Oh, ja. Seks zal die trap. Hop, ga, laat me de zij Six gaat nu piano spelen. Sneu voor die kikker. Ik denk dat jij mee naar buiten moet, ik moet hier niet meer heen. <lacht> oh wacht, hier hebben we natuurlijk key. En die hadden we hier voor nodig. Hello key. Hoe kan hij überhaupt niet horen dat die piano hier naar beneden valt? Oh shit, meteen weg redden, zeg je dan? Het is net als in de B in de... Uh, in het... in de teurhiel. Kom, kom zik. Ik slaap Ja ik... Ga... Ehm... Uh... Ik hoor twee music, ik hoor de piano. Elke de music van de game. <laughs> Goeie lucht, joh, wat? Dat is... Oh, wat? Wat wil je wel niet piano spelen, joh? Nee, als ik... Nee! Wat ben je kwijt, joh? oh no waarom zit mijn voeten helemaal geglid in de grond is de teacher Kies als je speelt dan moet je trekken. Graaf vermoorden. Nee. Ik ga daar weer piano spelen. Ik ga daar weer muziek spelen. Het is wel steeds iets anders. Hé, hey, maar voor Little Nightmares, ik dacht het is... Maar het is nog best mooi. Ja, hier komt ze met haar nek. Ja, dit is dat stuk. Zijn we klaar? Zijn we klaar? Zijn we klaar met de teacher? Ja, we zijn klaar met de teacher! Oh! oh. Alomachtig. Oh nee, nu hebben we de docter. Als het goed is. van de stad. Ga naar de overkant. Jee, yeah, we gaan over een houten brug die heus die gaat instorten. Waarom zie ik daar een jasje en daar niet? Zo, zo stroomt water niet. Is het wel als water bedoeld? Nee, dat kunnen we niet in wacht. Precies zo. Nee, dat moet niet. Oh, wel, moeten we wel? <laughs> Waarom wil je gewoon niet in, mannen. Ik vind niet leuk mono, ik vind niet leuk. Wacht, ik kan hem heel klein beetje rollen. High quality. Ik, wat doe je? Wat doe je? Je baan is aan de gekke zijkant. Lo wow. Ik kan zelfs... Wacht eens even. Oh. oh ja, Little Nightmares 2 speelt zich af voor, voor uh, Six. Hoe Six, ja. Uh, yeah. Voor Little Nightmares 1. Want ze heeft haar jasje nog niet. je zit hier überhaupt Hoi mijn mijn zuchten Sick, als jij ook eens een keer wat doet, Jordan. luie. Oh, wat is dit? <lacht> Wacht, ik denk dat we hem nog even zo moeten. Ik heb ook zo'n luie. Ik kom hier niet. wacht ik zie het al Dat niet, hè? Ik zie niet wat ik hier moet doen. Kunnen we deze duwen? Doen. Kan ik daar af? Nee. ik het nu. Ik donder al van die... Ah! Ik vind deze game dat leuk. Drie Wacht, wow, dit moet zo. Wat hebben we hier? Secrets. No secrets! Hey! Kijk, zie je hier? C 6 Doe dat je zetje, dikke... Ja, dit speelt natuurlijk voor Little Nightmares 1 dus. Oké, okay, weet je maar ik klap. <laughs> De game voelt nu zo vredig, maar we gaan nog een keer dood. <laughs> Oh nee, wacht natuurlijk als ziks van mij duwen oh, ja jee yeah, joh dit gaat echt leuk dit kan echt een leuke bos worden joh joh, wow, wel leuk die dokter och ik niet ik ga gewoon snoepje nemen want ik ik oh, wacht die zijn er nog niet oh ja hier wel hahaha <laughs> wat is dit leuk maar hoe kan ik aan ja, je hangen? ja oké tics Rood. Hoppakee. Maar in deze game. Verslijnt niet de bos. Maar snap je van der Bos? In Little Nightmare 1. Had je de handen van de Mr. Twinkles eraf? Twinchefs weet ik even zo 1, 2, 3 niet meer. De lady. Daar had je dan, eh. Uh, ja, gewoon hij superkracht. Opgevreten. Ja. Ja, ik zie het al. Dit is echt een heel leuke. Dit echt. Ik weet ook niet hoe lang je bij deze bos bent. In ah, ieder geval niet zo lang als bij uh, mevrouw de. Me, mevrouw de docent. Ah, please, hier moeten we wel mijn zaklamp. Ik kan mijn zaklamp nooit. moet hier een zaklap krijgen als het goed is. Maar je moet met die uh, poppen. I love you, chicks je hebt mijn leven gered! Korsix nog helemaal lopen en alles. Dus ik zei je de best doen. terwijl je gewoon dood bent. Als goed... niet door had. zo zo zo zo, zo. zo leuk holy moly weg gewoon daar viel het standaard van mijn microfoon maar degene die naast me zou zitten als hij komt opnemen. Kom lopen, lopen. Zo. Yay. Doe hem nog maar even erin. Oké, okay, wat moeten we hier doen? Oh wacht. God. Het is een mini game. Gaan we, ik wil een legje neer. Hop! Kom, Six. Six, komen! Oh, Oké, okay. je moet dus niet springen bij dat stuk. is het daar wel, de bedoeling. Dat je hem. Maar Hey, is niet hey, eindelijk nee! Oh, oh op. Dus ik wou zeggen six loopt de keer voorop. dat ding als je mogen wel ziek als je zo dat je dan ja. kijk hij mono wil even hallo tegen hun zeggen hallo hallo je ziet ook siks om mijn handen. <laughs> Ze worden wel Oh, dat gaat lekker worden dan. Is zo daar zo donker. Dat het zo donker is, is zo daar. Oh, hier komt om licht. Ai. Let's het enigste plekje waar licht is. Moet je hier misschien zo'n tikken. ze zijn bij de bakken gekomen of zo. Oh nee. Ben je hier naar binnen. Nee, hebben we dat ding nodig? Wow, moeten we helemaal terug? Hee. Joehoe. Shit, je schrik me helemaal drie kleine kleine keutensgrot. Echt niet cool, siks. Ik vind zo'n zaklamp wel echt heel... Hij helemaal gek aan het lopen. Nou, Zij was nog een wat terug voor niks gelopen. Wacht. Wacht, waar zie je hem? Oké, die kan niet gebruikt worden. Die heeft zich net kapot gemaakt. <lacht> wacht, misschien moeten we dit pakken, wacht. Dit misschien naar binnen rollen. Zeker ga mij gaan van Six helpt nog eens. Helpt. Kunnen we hier doorheen? Sexy. Oh ja zo kunnen we Oh zo kunnen we Oh wat leuk Ga danzen Is het een game Oh ja komen we weer Loppen Rondjes draaien. W, A, S, D. W, A, S. W, A, W. Oh, we zijn weer in een tv-belang. Kijk hoe gek we zijn. Hij ziet er tv achter uit. Kijk dan. Oh, en waarom, waarom seks is toch niet meegegaan? Oh, zo gruwelijk Kom maar uh, waar is hij? Oh dit is gaaf Zul ik schaar eens achter staan? Uh! Ik ook Hallo Zien we wat anders uit. Six heeft een soort beul in haar oog. Wacht. Is in de teddy zit een beer. In de... In de teddy zit een sleutel. Wajow. Wacht Oké. Okay. Ja? Six. Welke zit een uh, sleutel? Wacht. Mogen we nou de sleutel Nee, zit de sleutel. Je yep. hebt... Uh, ja, leuk, Six. Je hoeft die speeltje niet te laten zien. Kijk, ze is wel leuk. Maar... Je hoeft die speeltje niet te laten zien. Als we teruggaan, dan zag ik daar al zo'n een ovensoort. Een soort van over. Hier zat een soort van over. Laat je wat je hè? Nee, hier is de over niet. Er is ergens hier een oven, als het goed is. Maar nou, waar? Dat was de vraag. Wacht, zie je hier. Naar het beneden. Oh, hier is die over. Naar de oven. Uh, Hetz. Als ik dit hou, kan je daarin? Ik ga er meteen in, dan ga ik verbranden. Hoe ben ik niet verbrand? Death Freak. Okay, wacht, ik kijk de hele tijd naar Six. Het ziek idee! We hebben een sleutel. Ik zag hier ergens we een sleutel konden gebruiken. Seks! Dat niet hè, Waarom heb ik dit? Het is in ieder geval wel een gezellige wachtkamer. Niet. Verde loop, verde loop, verde loop, loop, verde loop, verde loop, verde loop, loop, verde loop, verde loop, loop, loop, loop, Kan je deze als masker gebruiken? Ja. Kan je maar als masker? Kan je deze als masker? Ja, die kan je als masker. Wat leuk. We hebben even een nieuw het. Wat leuk. Dat is echt geinig. Siks, kom nu of u wordt ge... Ja. Misschien kunnen we hier ergens de sleutel gebruiken. Binnen. Hier kunnen we dus niks doen. Hier wel. We moeten hier hier hier hier iets doen. Maar wat? Zit je die ook sleutel in? Nou zie ik foto's van de man. Nee, er zit niks in. Ik voel me echt oh, Dit zag ik niet! Wow. Nee hier komt ie! Waarom haat ik dit dus ik zult echt, oh wacht. Oh, op! dit stuk weer ah hebben we, we hebben dit Wat hebben we dan Ik ja, die kan hierop. Help, help me. Help me. Help me, Ado. Help me, Ado. Oh, je kon nog wel staan. Zet het even. Oh, nee. Oh, nee. Dit is uh, genoeg. Bij uh, deze. Ja, het wordt te delen, deze werd te delen, maar ik ga hier blijven, ik ga niet verder vandaag. Maar jij ja, bent wel hartstikke moe van het gamen. Dus dan ga ik op een gegeven moment verder, maar het wordt wel deel, dus ik zeg niet zo jong dus dat doe ik even niet. Maar, uh, vond je deze video leuk, deel dan op de like, -ie. like knopje, en zie je weer bij de volgende video, later.